Welkom bij Iedereen kan Haken. We gaan vandaag een Blue truitje maken met echt hele leuke, opengewerkte steken. En iedereen denkt dit is uh, gebreid, maar het is gehaakt met reliefstokjes. Um, allereerst wil ik jullie hartelijk bedanken voor alle abonnees en alle trouwe kijkers. En het motiveert mij enorm om iedere keer weer iets nieuws te bedenken en dit is nu uitgemond in de blue Curaçao trui, hij is ook gebaseerd op de kleur van de trui en van het opengewerkte patroon dus ik zou zeggen um, uh, haak mee en um, ja, heb er heel veel plezier van ik zal nog even filmen hoe de trui is geworden van boven een v-hals en aan de achterkant is het een rechte hals en hele leuke mouwen die zijn uh, gemerderd vanaf elke toer uh, met een stokje en een losse maar dan leg ik in de video uit en dan gaan we beginnen ik heb vandaag een heel leuk truitje een prachtig een prachtige steek hij lijkt ingewikkeld maar hij herhaalt zichzelf en het zijn maar vier toeren het zijn stokjes losse en vaste en um, ja, je hoeft heel weinig te tellen je moet wel opletten dat het patroon zeg maar boven elkaar uitkomt maar je ziet het al het herhaalt zich en het zijn maar vier toeren dus echt dit patroon, dit kan ook iedereen leren en de wol die ik besteld heb, daar ga ik nu vertellen wat je nodig hebt die heb ik besteld bij AliExpress, ik wist niet dat het zo goed werkte, Het duurt wel een week of drie, vier voordat je het binnen hebt, soms gaat het sneller maar ja dit was mijn eerste keer dat ik wol heb besteld op een app en via het buitenland en allemaal een beetje spannend maar toen ik binnenkwam kreeg ik een pakketje met 10 van deze bolletjes. En uh, als je zoekt op uh, amureuze Gevoelens, ja, zo heet die. En dan Angola. Dan krijg je een soort. Ja, het is gewoon synthetisch, maar het lijkt echt. Uh, het haakt lekker weg. Het is wel iets moeilijker om uh, als je een toer uh, uit moet halen. Dan uh, ja, ben ik toch ook wel, als ik hier gewoon een draadje doorgeknipt en opnieuw begonnen. Omdat die best wel uh, in elkaar klit maar als je een beetje gewend bent aan deze wol, dan uh, ga je het wel redden um, je krijgt een zak van 10 bolletjes dus je je kan er echt een trui mee haken en uh, ik ga nu vertellen wat je nodig hebt je hebt dus deze wol nodig van de aliexpress Amoreuze gevoelens als je daarop zoekt dan kom je verder en kan je het niet vinden, kan je mij altijd nog eventjes een mailtje sturen dan zal ik het linkje nog doorsturen je hebt nodig pen en papier want je tekent weer een beetje als je het goed kan zien uh, je maten, je hoeft alleen maar de onderkant te meten en de boog en de lengte maar we gaan er samen uh, een truitje van maken dus het wordt heel makkelijk uitgelegd en heel rustig geen gehaast het moet gewoon leuk blijven en dan uh, ja als je pen en papier dus bij de hand pakt en je tekent je voorpand en een mouw dan uh, kom je er je hebt nodig een schaar een paar markers want voor de armsgaten dan ga je weer markers inzetten want je haakt in het rond nodig voor uh, de boord, voor de boord heb je nodig haaknaald nummer 3 en voor het truitje zelf heb ik haaknaald nummer 4 een centimeter en een stopnaald en dan zal ik nu laten zien wat ik nog meer nodig heb en dat is een truitje uit de kast en dan heb ik hier het hele simpele truitje. Dit truitje heb ik van uh, Zeeman. En dit, dat zit lekker en dat heeft een mooie lage hals. En ik wilde ook een open hals, want uh, ja, het is toch een truitje waar je een hemdje onder draagt. En dit is meer een, een truitje wat je voor je legt en waar je de maten van opmeet. Kijk, iets wat je lekker zit. Kijk, en dan leg je gewoon lekker plat neer en dan ga je meten met je centimeter hoe breed dat jouw truitje is en hier is die 46 centimeter dit truitje en zover ga je ook losse opzetten dan keer 2 is dus 92 centimeter heb je nodig even kijken wat ik heb gedaan Nou, dit is het truitje ik heb hem ietsje strakker 40, dus ik heb 80 centimeter, maar ik heb hem gepast en hij past om je heup, moet hij passen, dus je zet een ketting van los op en ik ga gewoon even mee haken en het maakt niet echt uit hoeveel steken als je maar um, om je heup en om je borstomvang past, want het wordt eigenlijk gewoon een rechte het trui het wordt gewoon een ronde je haakt hem in het rond, dus je blijft gewoon rond haken totdat je bij de armsgaten bent en dan zet je een markers in, maar ik ga nu even uh, wol pakken en haaknaald nummer 4 en dan gaan we beginnen met een ketting van lossen. als je dus je ketting met lossen op hebt gezet, ik heb iets minder opgezet, want ik ga haken. dan zet je haaknaald in de eerste steek en je zet de haaknaald in je laatste losse en je haalt hem door met een halve vaste, dan ga je eerst beginnen met één losse want de eerste toer worden alleen maar vaste, dus je gaat de eerste toer met vaste en als je die af hebt dan zie ik je weer terug en we zijn nu op het einde van de toer, kijk ik heb natuurlijk wel een kleinere toer want ik moet mee haken en dan sluit je het eerste toer met een halve vaste en dan ga je van haaknaald veranderen, Dus dan ga je van 4 naar haaknaald nummer 3 en we gaan straks weer het patroon met haaknaald nummer 4 pakken dus dan schiet het ook harder op en het is een open gewerkt patroon maar nu gaan we met haaknaald nummer 3 en dan pakken we drie lossen en dan gaan we in elke vaste een stokje zetten kijk ik zie ik heb hier, lijkt wel of ik een stokje heb overgeslagen, of een vast heb overgeslagen, maar dat is niet zo, nou we gaan gewoon verder wel zorgen dat je twee lusjes pakt, maar dat is altijd he, met haken twee lusjes en het begin is altijd een beetje wennen aan het garen, wennen aan je haaknaald als je een beetje daar op gang bent dan uh, komt het helemaal goed en de toer met stokjes maak je helemaal af en op het einde hier zie ik je weer terug we zijn nu op het einde van de toer met de stokjes ik moet er nog één. en ik sluit de toer hierboven in, ik pak niet de derde losse, maar ik ga gewoon met mijn haaknaald erin, ik haal mijn draad op en ik haal hem door en nu heb je al de eerste toer af En ik leg dit even weg, zodat je beter allemaal kan zien en nu gaan we 3 lossen doen 1 2 3 en hier is elke keer het begin van je toer, en je ziet dat je nu al die stokjes hebt gehaakt. En nu gaan we relief stokjes maken: twee aan de voorkant en twee aan de achterkant om een mooie boord te krijgen. Dus ik ga er eerst aan de achterkant insteken, en ik zet een stokje en nog een. Nu moet ik ze aan de voorkant hebben, en dan betekent dat je dus um, niet hiervoor insteekt, maar vanaf de achterkant. En dan hou je je stokje aan de achterkant. dus je doet de 2 aan de voorkant en 2 aan de achterkant, dus echte boordsteek en op het eind van de toer zie ik je weer terug, als je hier bent en we zijn nu op het einde van de toer van de boordsteek en ik ben hiermee geëindigd dus ik of dit is de eerste opzet drie lossen van het stokje en dan twee voorste relief stokjes en twee achterste maar ik steek gewoon in het begin Toer in, ik haal mijn draad op en ik trek hem door, en dat is dan een halve vaste, dan weer drie losse, en de volgende toer begin je weer met de boordsteek en weer de relief stokjes. ik zal even laten zien dat ik alweer verder aan het haken ben geweest want voor mij worden dit uh, dus de machetten. en als je dus uh, met de boord bezig bent dan pak je het tekeningetje even bij en dan schrijf je wel even op hoeveel steken dat je opgezet hebt en die boordsteek ja die kan je zo lang maken als dat je zelf wil en ik pak even het truitje erbij de onderkant is best lang de boordsteek hier, ik zal hem even meten 11 centimeter dus ik zou zeggen haak lekker verder um, ja, je mag hem zo lang maken als dat je zelf wil dan zeg je ik wil maar een boordje van 3 4 centimeter kan ook en je begint dan aan het patroon ook helemaal prima maar als je bij zover bent als je met, bij het patroon bent dan gaan we eerst nog een rij na de boordsteek gaan we nog een rij um, eerst vasten. dan zie je hier bijna niet maar je gaat na de boordsteek eerst de rij vast te maken maar uh, ga lekker door met de boordsteek en dan zie ik je dadelijk terug en dan gaan we een rij vast te maken en we zijn op het einde van de boordsteek en we sluiten deze weer. Je gaat weer in het begin stokje of in de begin losse steekje in. Je haalt je draad op en je sluit hem met een halve vaste. Kijk, en jullie hebben natuurlijk de onderboord gemaakt van het voor- en achterpand, want je haakt hem in het rond. En ik pak even weer pen en papier erbij en de centimeter. ik dacht dat ik 11 had maar ik heb ongeveer ja toch 10 centimeter dus ik schrijf wel op ik hoop dat je een beetje kan zien dat ik hier 10 centimeter heb gedaan bij het voorpand en de mouw die doe ik nu even als voor, heb ik als voorbeeldje gebruikt daar ben ik ongeveer 8 centimeter en dan schrijf ik even op 8 centimeter en dan pak je nu je andere haaknaald, haaknaald nummer 4 en dan pak je weer je lusje op van je boordsteek oh, zet hem een beetje uit te halen maar goed je sluit dus met een halve vaste dan doe je een losse en dan ga je op elke steek een vaste zetten en dat is misschien een beetje lastig om te zien, maar dit is wel een mooi begin straks voor je patroontje, dan gaan we dadelijk aan het patroon beginnen maar we gaan eerst deze toer naar de boordsteek even afwerken met alleen maar een vaste te zetten Netjes twee lusjes pakken. En op het eind van de toer, hier zie ik je weer terug, en we zijn nu op het einde van de toer met de vaste. Het is een beetje lastig te zien, maar je sluit dus de toer. Ik heb hem even al gesloten, geloof ik, ja. Kijk, je houdt altijd een beetje je draadje waar je begint. Dat is ook je begintoer en je sluit hem weer in die ene losse je pakt je draad op en je sluit de toer dan gaan we 3 lossen en dan gaan we in elke vaste en dan kan je hier ook zien dus we zijn bijna bij het patroon elke vaste gaan we nu een stokje maken en als je op het einde van de toer bent hier, dan zie ik je weer terug en dan zijn we bijna op het einde van de toer met de stokjes gewoon op elke vaste een stokje kijk, als ik zie dat hier een gaatje invalt, dan doe ik er gewoon nog een stokje in en dan sluit je de toer weer insteken, je draad ophalen en sluiten dan weer 3 losse en dan gaan we nu aan de eerste toer van het patroon beginnen en dat is een losse, een stokje overslaan en een stokje, een losse, een stokje overslaan en een stokje en een losse, een stokje overslaan en een stokje een losse, een stokje overslaan en dit is toer 1 dus je begint met 3 losse en een losse, sla je een stokje over, stokje losse, stokje losse, stokje losse en op het eind van de toer zie ik je weer terug en we zijn weer op het einde van de toer met een stokje een losse, een stokje een losse Dus we sluiten weer de toer dan gaan we weer 1 2 3 losse omhoog en dan gaan we nu met toer 2 beginnen en toer 2 is een stokje 2 losse stokje in hetzelfde stokje en dan sla je twee stokjes over en je doet 5 lossen maar goed ik haak gewoon lekker mee we hebben nu drie lossen dit is het eerste stokje zeg maar dus we gaan nu even een lossen nog doen en in dit stokje of op het stokje zet je een stokje je doet twee lossen, je doet nog een stokje in dezelfde opening ga ik te snel dan zet je de video gewoon eventjes stop dus dit heb je gedaan je bent begonnen met drie lossen voor het begin stokje en een losse, dan zet je een stokje op het eerste stokje, twee lossen en weer een stokje op hetzelfde stokje dan 5 lossen, 1, 2, 3, 4, 5 en dan sla je deze twee stokjes over en dan ga je het weer herhalen, weer een stokje even goed insteken dat je echt op het stokje zet lossen en in diezelfde steek nog een stokje en weer 5 lossen 5 en dan sla je weer 1 2 stokjes over en weer vijf lossen, een twee 2 overslaan, twee lossen en een stokje in hetzelfde stokje. Dus dit is toer twee. dus deze toer maak je zo helemaal af en in het begin hier zo of op het einde zie ik je weer terug en we zijn nu op het einde van toer 2, dan gaan we naar toer 3 maar we gaan eerst even de toer sluiten je steekt weer gewoon in, je haalt je draad op en je sluit de toer kijk je komt hier zo uit, maar dat is prima want dan is dit je beginstokje en dan ga je hier weer met toer 3 verder, maar we gaan eerst 3 lossen omhoog en dan gaan we een toe 3 is ook weer maar dan ga je allemaal in die v-steek steken weer een v-steek dus een stokje 2 lossen en een stokje weer in die v-steek dan ga je 2 lossen doen en een vaste hier in die grote lus vaste 2 lossen en weer een stokje in die V-steek. Twee lossen. Een stokje in de V-steek. En weer twee lossen. En een vaste in de grote lus. Twee lossen. En een stokje in de V-steek. Twee lossen. En een stokje in de V-steek. Twee lossen een vaste in de grote lus, 2 lossen, een stokje in de v-steek en weer 2 losse en weer een stokje in de v-steek en dit is toer 3 Als het te snel gaat, ja, dan, dan zet je gewoon de video even stil. Dit is dus gewoon met je gaat omhoog met de toer, met drie lossen en je begint met een stokje, twee lossen, een stokje, en dan weer twee lossen, vaste twee lossen en weer een V-steek. Dit is toer 3 En ik zie je op het einde weer terug. en we zijn nu op het einde van toer 3 en we gaan weer de toer sluiten hier insteken, je draad ophalen en je hebt de toer gesloten komt het er zo uit te zien, uh, toer 4 hoef je maar een losse te doen en we pakken nog een losse omdat we dadelijk omdat we er één overslaan maar dadelijk begrijp je toch? dan gaan we in die v-steek zetten we een vaste dan gaan we 5 lossen doen 1, 2 3 4 5 dit is al de laatste toer van het patroon en dan gaan we in die v-steek weer een vaste doen oh, in de v-steek een vaste nou hij wil niet echt nee, je moet echt in die v-steek je draad ophalen nog een keer je draad ophalen en een vaste dan krijg je dit leuke patroon want dit is toer 4 en toer 4 is alweer het einde van het patroon dus als je dit kan dit is maar 5 lossen en in de volgende v-steek een vaste, 5 lossen en een vaste in de volgende v-steek een vaste, dus je ziet dit patroon ja dat gaat echt snel, het is gewoon ook een open gewerkt patroon het is dus 5 lossen en een vaste in de v-steek, toe 4, 1, 2, 3, 4, 5 de v-steek, insteken, draad ophalen, nog een keer omhalen en door dus toe 4 is een vaste in de v-steek, 5 lossen en een vaste in de v-steek en dan zie ik je op het eind van de toer weer terug en dan beginnen we weer met uh, toer 1 en we zijn op het einde van toer 4 en dat is altijd een beetje lastig zoeken want je hebt hier natuurlijk maar eentje omhoog gewerkt dus je moet even de beginlossen zoeken dan steek je in je haalt je draad op en je doet hem meteen door met een halve vaste dat was toer 4 en we gaan nu naar toer 1 meer, weer 3 lossen en dan gaan we weer een stokje een losse een stokje een losse doen en omdat we dus eerst dus een losse moeten doen en dan zetten we een stokje op die vaste dan weer een losse en dan zetten we in die opening hier een stokje en weer een losse en in de opening zet je weer een stokje dus toer 1 is een stokje een losse een stokje een losse en op die vaste zet je weer een stokje Kijk, en zo herhaal je het patroon want dit is toer 1 en die hebben we hier gehad maar je krijgt dus het hele mooie patroon dus je herhaalt toer 1 tot en met 4 en dan ga je weer beginnen en dan hou je die stokjes Twee stokjes in die grote opening. Dus dan doe je toer 1 is een losse. En een stokje in de grote opening. En nog een losse. En nog een stokje in de opening. En nog een stokje dan in die vaste. Een losse. Een stokje in de opening een losse en een stokje in de opening een losse en dan weer een stokje in die vaste dus dit is het patroon en als je dus je... Ja, je hebt natuurlijk nu ook ja, de grote ring zeg maar en die ga je verder dit patroon ik zal nog even goed laten zien dit is het patroon. Het herhaalt zich toer 1 tot en met toer 4. En dan kan je nog je truitje erbij pakken. Ik leg even deze aan de kant. Je truitje pak je. Die leg je weer plat op tafel. En dan leg je je werkstuk op. en je gaat door en je past hem zelf natuurlijk nog even en je gaat door tot dat je bij de onderkant bent van je armsgaten en dan leg je je werk plat en dan leg je aan de zijkanten doe je dus een marker waar je armsgaten zijn of je meet even precies de helft maar in ieder geval je leg je werk plat en je doet tot de armsgaten, doe je het patroon, toer 1 tot met 4 herhaal je tot de armsgaten en dan ga je apart verder aan de linkerkant en aan de rechterkant zodat je de halsopening hebt aan de voorkant en dan laat je het achterpand nog even rusten dus je zet ook nog een marker in het midden van je werk dan moet je wel even goed meten dus je zet in het midden van je werk precies aan de halsopening. daar zet je ook een marker in zo hoog dat je truitje eigenlijk wil hebben of zo diep dat je de uitsnede van je truitje wil hebben dan pak je een apart bolletje wol en dan ga je alleen aan de voorkant, de achterkant laat je even zo zoals het is en aan de voorkant ga je verder met het patroon en dan gaan we dadelijk even hier minderen en de armsgaten die laat ik gewoon recht doorlopen. dus ga lekker verder nog met je patroon totdat je helemaal bovenaan bent en je hebt hem, ik, je weet nu hoe je de markers erin moet zetten en dan zie ik je daarna weer terug als het goed is heb je nu uh, ben je nu bij je, je armsgaten aangekomen hier bij de armsgaten, daar heb ik een marker in gezet en aan de linkerkant een marker en precies in het midden en je vervolgt gewoon je patroon, maar nu gaan we dus uh, twee kanten op, dus je pakt het uh, midden van je v-hals, Daar zet je een andere kleurmarker in dan aan de zijkanten, dan weet je gewoon dit is je middenvoor en het achterpand dat laat je even voor wat het is. En als het goed is kom je gewoon met je patroon haak je gewoon in het rond nog verder tot de middenvoormarker. En ik ben toevallig nu um, met de toer met de vijf losse en de Vaste in de V-steek. En weer een vaste in de V-steek. En die haak ik hier tot de middenmarker. En dan gaan we het werk keren. Dus dan zie ik je weer terug bij het midden, midden voor. En zijn we nu bij het bijna bij het midden nog 5 losse 3-4-5? En dit hou ik aan als mijn uh, midden voor hier, want nu gaan we het werk keren. Ik leg even het truitje weg en ik heb het werk gekeerd en dan gaan we weer verder met het patroon en dan pakken we weer de eerste toer met drie lossen en nog één losse en een vaste in de grote of een stokje in de grote opening en nog een losse en dan nog een stokje in de grote opening en nog een losse en weer een vaste dus we pakken deze toer tot we weer aan de armsgat zijn en dan gaan we weer terug dus als we bij de rode marker zijn, dan stoppen we weer en dan keren we weer het werk ik heb nu verder gehaakt en ik zal even de camera laten zien uh, vanaf het midden heb ik geminderd, tenminste ik ben elke keer eerder gestopt en op de heentoer uh, uh, ben je eerder gestopt. En terugtoer heb ik gewoon recht langs de armsgaten. Deze toer, dit is gewoon uh, recht aangehouden. Dus dit is natuurlijk wel de voor het voorpand. Het is een beetje lastig uitleggen als je dit moet filmen, maar het gaat nog steeds leg even alles goed plat, je legt dus je favoriete truitje eronder je haakt niet verder dan de halslijn zodat je die halslijn aanhoudt wat je fijn vindt en aan de rechtse kant ben ik gewoon recht doorgegaan. en dan ga je naar de linkerkant en dan ga je precies hetzelfde doen als wat je hier hebt gedaan dan denk je oh dat is moeilijk, nee dat is niet moeilijk um je doet gewoon je pakt weer die zijkanten daar begin je met een bolletje wol en dan haak je weer tot je halslijn dus je pakt deze zijkant van je armsgat en je pakt alleen het voorpand en je haakt dus tot de marker dan kan je tellen wat je hier hebt gedaan dan ga je ga je precies hetzelfde hier doen of je schrijft het even op maar elke keer kijk je gewoon welke toer heb ik, waar ben ik, hoeveel heb ik hier geminderd, waar ben ik, waar heb ik ingestookt en dat kan je zien aan het patroon dus je houdt je patroon gewoon goed aan je stopt hier dus de eerste keer en dan begin je ook naar boven te werken en een keer meer of minder dan maakt niet zo heel veel uit het is toch een open patroon dus daar zie je straks toch niet zo heel veel van en um, deze maak je nog af tot hier helemaal bovenaan, tot deze lengte. En dan loopt hij wel helemaal recht, maar dat maakt ook niet uit. Want uh, hier komt straks aan deze opening, hier haak je straks de mouw aan vast. En met de mouwen ben ik al begonnen, maar uh, ja, dat laat ik je de volgende keer zien. Dit is dus het voorpand. Je begint nu aan deze kant en je haakt door het tot de bovenkant, deze kant ook, dit minder kan je nu stoppen en je haakt door tot hier aan het punt van het truitje en als je zo ver bent, dus dan dit afmaken en deze kant afmaken, dan gaan we aan de mouwen beginnen en dan zie ik je weer terug ik uh, moet eventjes het beeld goed zetten want we zijn nu of ik het goed kan laten zien bovenaan kijk we zijn nu klaar met het voorpand ik was zelf al eerder gestopt aan de linkerkant en toen ging ik het weer naast elkaar leggen en toen merkte ik dat ik nog een paar toertjes uh, moest afmaken maar we gaan nu aan het achterpand beginnen ik zeg net wel we gaan met de mouwen maar uh, nee ik wil te snel maar we gaan nu aan het achterpand beginnen en uh, ik zal het even goed gaan leggen dan voor het achterpand dus je draait je werk om als het goed is heb je achter alleen nog maar deze rand, uh, ja, deze rand en hier ga je gewoon beginnen hier weer bij die marker begin je en dan ga je verder weer met het patroon en dan stop je weer bij de marker en dan ga je weer met het patroon terug. Totdat je de lengte hebt van ongeveer, mag wel 3 centimeter hieronder zijn. Hij mag wel wat lager uitvallen, want het is een zomertruidje en er komt toch een hemdje onder. Hoeft niet helemaal tot uh, aan de bovenkant van de rug. Ik zou ongeveer deze toer zo aanhouden. Ja, toch wel 3-4 centimeter. Mag hij lager. Um, en dan beginnen we met de achter. Uh, jakke, hoe noem je dat? Uh, de achterkant de halsopening. Dus we haken nog even door totdat we uh, ongeveer deze hoogte hebben zo. Ongeveer een centimeter of vier onder de achterkant. Dus dan zie ik je daarna weer terug. Ik ben nu aan het achterpand bezig. En um, ik heb ook gezegd. Ik wil ik even de camera op hoor. Ik heb gezegd van um, een centimeter of vier van bovenaf. Maar omdat dit toch een zomertruidje wordt, heb ik nu toch besloten om. Kijk, ik heb vanaf de armsgaten gewoon doorgehaakt. Alleen maar het achterpand. Dus vanaf. Dit zijn de armsgaten. Alleen het achterpand. En ik heb het nu weer plat op tafel gelegd en ik heb ook het voorbeeld truitje even plat neergelegd. En omdat het een zomertruitje wordt, heb ik besloten om nu vanaf hier en vanaf hier deze bandjes naar boven te gaan haken. En dan zet je dus, je kan de markers gebruiken die je hier bij de armschaat hebt gebruikt. En die zet je dan hier neer op dit punt alleen op het achterpand. En deze marker, die heb je ook niet meer nodig. Die kan je dan hier neerzetten. Dus je moet het goed plat neerleggen. En je mag zelf zeggen, ja, ik wil toch een, een betere een, um, de rug iets geslotener de kan. Maar ik ga nu uh, gewoon rechtdoor tot aan de schouders. Rechtdoor tot aan de schouders. Dus dit stuk. En dan um, als ik zo ver ben, dus allebei de kanten dan moet je het even vast gaan spelen en dan moet je het even passen en dan kan je weet je of je tot hier moet haken maar het kan zijn dat je nog een centimeter door moet haken want het moet natuurlijk wel lekker zitten en uh, nou ik begin dus hier en ik eindig hier en ik ga naar boven verder haken en we beginnen hier en we eindigen boven bij de schouders en als we daarmee klaar zijn dan gaan we kijken hoe, hoe we met de mouwen verder gaan met de mouwen moeten beginnen want uh, jullie zijn nog niet begonnen maar ik ben inmiddels wel al begonnen maar um, ja, dat vertellen we dadelijk we gaan eerst nu het achterpand de zijkantjes maken dus van dan haak je echt van hier tot hier en dan ga je weer het patroontje verder haken tot zo ik heb nu het achterpand klaar en ik heb hem toch even zo een, um, ja, een patroontje langer doorgehaakt want uh, ik heb hem gepast en ja je moet echt even passen. Het achterpand mag wat langer zijn altijd uh, dus dan moet je echt even passen dat je goed uh, je maat hebt en dat je even aan elkaar speelt of het uh, truitje past kijk en als ik dit voorpand nu weghaal dan zie je hier het achterpand Daar heb je gewoon doorgehaakt en de bandjes heb je apart gehaakt dus goed meten dan weet je tot hoeveel je kan gaan nou dan is het lijfje is dan klaar en dan kunnen we even dit opruimen en Dan kunnen we aan de mouwen beginnen en ik uh, kijk ik heb dit elke keer als voorbeeld dat je kan meten dat je de mouw pakt van je truitje en je begint dus weer met haaknaald nummer 3 uh, de boordsteek en je mag je zo lang maken als dat je zelf wil dan doe je weer een rij vaste en een met haaknaald nummer 4 dan weer een rij stokjes en dan begin je weer met het patroon van toer 1 tot met 4 en ik ben nog iets verder gaan haken en dan zie je hoe ik de mouw in gedachten heb pak even mijn haaknaald erbij en om nu uh, te meerderen want je moet uh, om de zeg maar om het patroontje moet je weer uh, meerdere want anders kom je natuurlijk niet aan je maat van je mouw want hij wordt steeds breder en je moet het gewoon blijven passen, dus je doet gewoon elke keer je mouw aan en dan pas je of het nog lekker zit. Zit het niet lekker, dan ga je weer meerdere. En ik ga nu uitleggen hoe ik hier gemeerd heb, dus je komt elke keer als je rond haakt. Even dit wegleggen. je met een nieuwe toer uit en als je bij een nieuwe toer uitkomt en je doet om, de, om het patroontje meerdere dus ik heb aangehouden dat ik uh, na deze na de stokjes losse stokjes losse daar heb je dus die v steken met die vijf losse dat ik daarna zeg maar ga meerdere en da dat heb ik gedaan door gewoon weer eerst drie lossen, dus dat je nieuwe toer begint aan de mouw. En dan zet je de eerste V, een extra V-tje in met extra vijf lossen of drie lossen. Ik geloof dat ik hier drie lossen heb gedaan, omdat het anders het verschil te groot is. Dan moet je even een beetje meten en een beetje kijken hoe je haakt. En dan heb je al gemerkt na deze toer Zet je dus gewoon 3 lossen en een extra veetje op, en dat is dus de meerdering. En dan ga je weer verder met: kijk hoor, ik had hier al 1, 2 lossen, dan weer 5 lossen: 3, 4, 5, en dan weer een V-steek na 1, 2 in het derde stokje van de vorige toer, en weer 2 lossen. en weer vijf lossen. kijk en zo meerde je ja, door, door hier een extra v in te zetten na de toer van stokje losse stokje losse en zo maak je de mouw af totdat je bovenaan bent en goed blijven meten dat hij goed wijd genoeg is en dan uh, ja, bij de andere mouw doe je het ook precies hetzelfde dus je pakt even pen en papier erbij je schrijft het op of je zet een marker erbij waar je gemerderd hebt dan kan je al zien aan je patroontje waar je gaat meerdere en dan kom je zo steeds breder met je mouw uit tot de gewenste lengte ik zou zeggen dankjewel voor het kijken graag je duimpje omhoog als je de video leuk vindt en hieronder mijn foto abonneren en dan uh, zie ik je weer bij de volgende video terug